Mijn naam is Willem de Jager, ik ben lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Flevoland. Stemmen voor jongeren is belangrijk omdat zij de toekomst hebben en die inrichting van de samenleving gaat juist hen aan. De PvdA vindt een volwaardig en aantrekkelijk voorzieningenniveau belangrijk. Daarom sta ik hier in het stadstad van Almere met zicht op het Ziekenhuis en Hogeschool Windersheim Flevoland. Goede en betaalbare zorg voor mensen dicht bij huis is van belang. Dat het mis kan gaan hebben we elders in de provincie kunnen zien. De Hogeschool is een mooi voorbeeld van waar de politiek in Flevoland een rol kan spelen. Want zonder provincie was die Hogeschool er nu niet geweest. En het beroepsonderwijs in onze provincie kent tal van mooie voorbeelden. Daar ben ik trots op, die wil ik blijven ondersteunen.